Welkom sterke broeder bij het Nederlandse fitnesskanaal Total Strength. Op dit kanaal vind je alles wat te maken heeft met powerlifting, bodybuilding, strongman, etc. Ik geloof dat er in iedereen een klein vlammetje zit wat ontstoken moet worden. Een klein vlammetje wat even los moet komen zodat je ergens helemaal voor kunt gaan. En ik wil ervoor zorgen dat dat vlammetje bij jou loskomt en ontstoken wordt. Ik wil ervoor zorgen dat jij zo sterk mogelijk door het leven heen gaat. En dan heb ik het niet alleen over je uiterlijk, maar ook over je innerlijk. Pas als je uiterlijk en innerlijk, je mindset, met elkaar samenwerken, dan bereik je total strength. Dan bereik je gigantisch veel. Dan heb je die laser focus, dat doorzettingsvermogen en die power. Dus ik wil ervoor zorgen en ik wil je uitnodigen dat jij met mij en al deze abonnees meegaat... Op de reis naar Total Strength. Ignite your fire and grow stronger.